In deze oefening gaan we bezig met de naast. Dit ga ik samen doen met Belle. Bij de naastcommando is het belangrijk dat je altijd begint met de comfort. Als je hond links loopt, dan sluit je je linkerbeen aan. Maak je contact met je linkerhand met de hond. Je haalt rustig je hand naar achteren. De hond volgt je hand.